So, we're here. Ik heb echt lang gewacht om deze video te maken. Maar ik ben echt hyped. Oké, okay. wat gaan we doen in deze video? <coughs> ik heb er al veel over gepraat. Maar ik maak dus videoclips. Oh joh, deze stoel kraakt. Dat is beter. Ik weet het of weet het niet, ik maak super graag videoclips. En ik heb wel vaak de vraag gehad van, wat betekenen die clips? Wat, wat, waarom de fuck staat er een mond op een rug? <lacht> dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ga mijn videoclips tonen naar jullie. Stukjes eruit. En ik ga jullie uitleggen waarom dat, dat shot gemaakt is. Wat de betekenis daarvan is. Waarom dat dat de clip is eigenlijk. En als mooie titel, the meaning behind my videoclips. Ik heb een playlist met al mijn videoclips in. Die kunt je hier checken. Laat zeker weten met wie dat ik nog moest samenwerken en wat jouw favoriete clip is. Mijn eerste videoclip ooit is. Um, cola en chips. Ik kom niet alleen, want ik heb chips. En ik heb cola. ik heb chips. En ik heb cola. Oké, okay, ja, er is niet veel meaning behind it. Dat was wel zo de eerste clip waarvan dat ik door had van: wow, er zit hier veel meer in. Like, ik had echt een halve milli gepakt op die video. <laughs> wow, wow. We gaan beginnen met mijn eerste videoclip waar ik echt al gebruik heb gemaakt van symboliek en dat is The House of God. God's house. God. the house of God. God. Isn't that powerful? Dat was nog niet een opdracht van iemand, maar dat was gewoon, dat was iets wat ik kwijt wou. Dus de videoclip begint met een narcis, dat is een bloem. Dan hier hebben we al direct een soort hippe pastoor um, en we zijn in een kerk, maar in de plaats dat hij een bijbel vast heeft, heeft hij een iPad vast. We zien ook het gebruik van fisheye. De fisheye look, dat heb ik eigenlijk ingestoken als uh, Big Brother is Watching You. Zo van beveiligingscamera's van bovenaf die we zullen bekijken. Ook zie je heel veel references naar um, nieuwe media. Dus berichten, Facebook. Maar ook het laden. Het laden in de video is expres gedaan. Omdat je direct al die irritatie voelt van mensen van wow, huh, waarom loopt dit vast? Ze zijn super afhankelijk van spektakel en entertainment. En direct als er iets vastloopt of er gaat iets fout, dan hebben wij... Die onzekerheid van terug te vallen in het niets. Vroeger, in de geschiedenis, werd het volk onderdrukt door het geloof. De mensen moesten geld betalen aan het geloof en dat zou hun zonde dan ja, kwijtschelden. En de klassieke katholieken gebruikten een grootse kerken om te tonen van ja, we hebben geld... Kijk naar ons, kijk naar dit spektakel en om de mensen te laten geloven in God. En dat is de link die ik leg met vandaag, want vandaag gebeurt net hetzelfde, maar dan online. Instagram gebruikt onze privacy en ons heel de tijd entertainment te geven, zodat we niet meer nadenken over de bigger picture. Het gaat allemaal over consumptiemaatschappij. Zo zie je dit onderwatershot, dat gaat dus van dat water in de kerk. Hoe noemt dat nu weer? Wijwater of zo? I don't know. En dan toon ik eigenlijk plastiek die in de oceaan zit, die heel onze wereld zelf opfokt, gewoon zelfdestructief is. En dan heb je hem die dat eruit haalt en denkt van, what the fuck, met wat zijn wij eigenlijk bezig? Dat zijn wij die dan plots doorhebben van, wow, wij zijn zelf oorzaak van dit probleem. Op naar de volgende. Uh. Public oppression, that if you start dat is een videoclip die we samen hebben opgenomen Tijdens de klimaatstakingen van Gent Zoveel symboliek zit er niet in deze clip Het was gewoon gefilmd op die staking uh, Maar er zijn toch wel een paar dingen Zo zie je hier dat ik in zijn oog ga En naar zijn perceptie ga En dan zie je uitlaatgassen Maar rechts zie je dus de ijskappen smelten Links zit je ons bijbouwen en bijbouwen. Natuurlijk is niet elke clip wat ik maak voor een artiest uit symbolische betekenis. Of zit er een of andere gekke theorie achter. Dat is niet altijd zo. Ik maak ook clips uit esthetische belangen en gewoon om te groeien. Met camera movements en zo. Dan. All turn. Clap back. Clap. feel van deze song was dat hij eigenlijk vaak het gevoel heeft dat er mensen achter zijn rug praten, dus talking behind his back, clap back, clap back ben ik samen beginnen zoeken naar visuele elementen die dat vertellen dus we zijn direct naar zo'n dark sfeer gegaan zo ziet je direct in het eerste shot allemaal mensen staan achter hem, wat dat voor mijn gevoel eigenlijk nog steeds veel te lang duurt dat shot, dan dit shot is geïnspireerd op Queen, letterlijk weer mensen die achter hem Think you break me down. Think you run my town. run my town. Ja, hij ziet gewoon een dubbele persoonlijkheid. In de face doen ze, doen ze lief, maar in de schaduw zijn ze volledig anders. En dan dit shot. <laughs> dit shot is. Uh, ja, dit is letterlijk gewoon clapback. Iemand die. Ja, achter zijn rug praat. De rug die praat. Ja, het is een grappig shot. Wow, deze wind, man. Oké, okay, on to the next one. Lil Skit, Ares. my dick? Did you want me dead? Did you want me dead? Mooie, clean videoclip, dat zeg ik het zelf. Dat is ook meer uit esthetische belangen dan echt die betekenis. Maar er zit ook wel betekenis in. Dat lied gaat over dat mensen hem down proberen te krijgen en uh, dat hij zichzelf sterk moet houden om te zeggen tegen de boys: van What the fuck, stop bitching on me, kus. Heet al, I'm going to the top. En dat is wat ik ook wil representeren. Iemand die hem letterlijk aan het downbreken is. Zoals in mijn kelder vibe. Zoals, bro, wat doe hij? Uh, visuele representatie van die mensen die hem, die hem niet supporten. En dan hij die er gewoon uiteindelijk bovenop komt. En hem gewoon, heet al, pak slaag geeft. En zegt van, fuck off bro. I'm gonna make it. Oh. And he is gonna make it man. Hij is goed bezig. En dan natuurlijk ook de culture erbij. Uh, Redneck. Redneck beats en car. In de back. De 696 clearing. Gewoon dat je de vibe zo hebt van de, van de culture. Voilà, tot zover deze video. Ik hoop dat dat wat duidelijkheid heeft geschept in de visuals die ik gebruik in mijn clips. Dit waren nog niet al mijn clips. Dus uh, laat zeker een likeje achter als je wilt dat er een deel 2 komt. Klik hier voor een andere video. En klik hier om te abonneren. Joe!